Op een gegeven moment, je moet wel een switch maken waar je zegt van ja, we gaan durven om misschien iets minder lead inflow op te kopen en yeah. iets meer te investeren hoger in de funnel. En misschien het kan voor korte termijn pijn zorgen in je maandelijkse aantallen. maar als je het op de juiste manier doet, structureel, op een gegeven moment gaat het je geen lead kosten en het gaat wel je totale kosten drukken. Hallo en welkom bij de Hello Masters podcast. Van Hello Maas. Mijn naam is Louise Doorn, ik ben de founder en CEO van Hello Maas. En samen met Frank Watching maken we deze podcast. Hallo, vandaag hebben we Richard Francis, die werkt bij Exact, een heel bekend. Uh, softwarebedrijf uh, in Delft, maar nu net als wij allemaal remote. En um, Richard werkt al uh, meer dan tien jaar bij Exact, uh, heeft daar uh, voor verschillende marketingleiders uh, gewerkt, maar is zelf ook een van de marketingleiders in het bedrijf en namelijk verantwoordelijk voor, uh, voor strategie uh, binnen uh, de marketingfunctie uh, bij Exact. En uh, ja, ook wel leuk om vandaag even te praten over hoe is het om voor een CMO te werken of met een CMO te werken. Dus welkom, Richard. Ja, goedemorgen. Wel leuk om. Uh bij te zijn, dus ik heb er zin in. Ja, leuk dat je er bent. Um, Hé, hey, vertel eens een beetje over jouw achtergrond. Je werkt al een tijdje bij, uh, bij Exact, uh, maar je bent uh, van origine Brit, hoewel je het bijna niet aan je, aan je uh, nee. accent kan horen. Uh, maar vertel nou, eens eventjes, waarom doe je wat je doet? Ja, dus uh, ja, inderdaad uh, bijna, nou, ik zag gisteren op LinkedIn toevallig elf jaar uh, werkzaam bij Exact inmiddels en uh, ja, meerdere functies daar bekleed. Maar um, ja, oorspronkelijk, ik kom ik uit Engeland natuurlijk, dat hoor je wel denk ik, uh, ik heb psychologie uh, gestudeerd, uh, bachelor, um, en de eerste baan was bij Reuters, ik dacht op een gegeven moment van uh, ja, ga even mijn bakpak uh, inpakken en ga even reizen en kijk wat er gebeurt. En ja, dat duurt uiteindelijk vijf jaar, dus ik heb wel... Uh, Best lang gewoon een beetje niks gedaan, ja, tussen, de, weer, tussen de 22 27 zeg maar. Dus we hebben wel verschillende skiles gegeven, in barren gewerkt en was een beetje aan het zoeken. Ik heb een jaar in China gewoond en uh, Engels les daar gegeven. Um, ik heb mijn, uh, nu mijn vrouw is uh, ontmoet uh, tijdens het reizen en op een gegeven moment kwamen we terug naar Nederland. En dan wist ik nog steeds niet zo goed wat ik wilde doen, maar ik viel terug een beetje in de communicatiehoek. Omdat, ja, schrijven uh, was een beetje my trade. Um, dus ik ging op zoek naar een, een bedrijf waar ik Engels copy kon schrijven. Dus Exact was de eerste toevallig die ik tegenkwam. Uh, die waren op zoek naar iemand die kon helpen met het uh, inrichten van, de, van het nieuwe helpsysteem van Exact online. Toen nou, dat is een wat grote product inmiddels geworden, maar een half jaar geleden was het uh, wel een beetje in de beginfase. Dus daar heb ik twee jaar aan gewerkt, ik kwam binnen. Ik zei ja, ik word niet heel warm van deze functie, maar ja, als je zegt van uh, als ik twee jaar doe, daar geef ik een commitment, maar dan helpt mij om iets anders te gaan doen binnen het bedrijf. Nou, ik zag er heel open voor, zei van ja prima. Dus dat heb ik gedaan, twee jaar. jaar bij uh, interne communicatie gewerkt voor de internationale afdeling, daar kon ik ook goed uh, mijn Engels kwijt. En dan ben ik richting marketing gegaan voor het eerst. Dan heb ik de, de strategy and operations rol, dus veel ja. verschillende dingen gezien. Bijna alle hoeken van het bedrijf gezien de laatste tien, elf jaar. Ja. Veel geleerd, met veel verschillende mensen gewerkt. En, uh, ja veel plezier had en dat heb ik nog ja, super ja nou, dus we gaan vandaag ook uh, wat meer de diepte in een uh, B2C of B2B marketing hè, want jullie uh, exact bestaat al sinds uh, 1984 uh, dus al uh, langlopend bedrijf volgens mij uh, hebben jullie iets meer dan 400.000 klanten wat voornamelijk MKB en accountants zijn toch ja zeker dus ja. Um, exact ja. is ja wat je zei. Gewoon, midden jaren 80 opgericht. Wij waren echt een start-up voordat start-ups cool waren, zeg maar. Mm -hmm. Echt die, uh, die IT-studenten in een garage die uh, software in elkaar is dus echt super cool. Yeah. Um, maar ja, inmiddels, uh, ja, meer dan, half, meer dan half miljoen bedrijven uh, werken met uh, software van Exact. Dus yeah. primair in Nederland, MKB, accountancy sector. Uh, maar we groeien hard en de ambitie is er nog om, om verder door te gaan. Dus, yeah. Helder, helder. Hey, en jullie werken, nou ja, hoofdkantoor natuurlijk hier vanuit Nederland. Um, jullie opereren ook in uh, andere landen. Uh, kun je daar even kort iets over vertellen? Ja, in het verleden was e Exact echt uh, een van de eerste soort uh, multinational softwarebedrijven van Nederland. Mm. Uh, een van de productlijnen toen, Exact Globe, was echt ingericht als een, een internationaal ERP suite. Mm. Dus we hadden echt heel veel klanten over meerdere landen die allemaal aan hetzelfde software konden werken. Ja. Op een gegeven moment hadden we een stuk of veertig landen, denk ik, waar we boots on the ground hadden. Maar weer strategische veranderingen over de laatste tien jaar is dat zeker een beetje teruggedraaid. Hebben we nog uh, kantoren in 10, 11 landen op dit moment. Maar de focus is echt, uh, echt volledig gericht nu. Nou, niet volledig, maar primair gericht op, op de Benelux Nederland yeah. en, en België. Helder, helder. Um, Hey, je zei dus net van uh, je werkt bijna elf jaar bij Exact. Dat is best wel ongebruikelijk voor mensen die, uh, vooral als je aan het begin van je carrière gaat werken en dan daar zo lang blijft. Wat is de Magic Sauce bij uh, Exact voor jou? Ja, nou, het is, wel, uh, het is wel een interessante vraag, denk ik. Ik, ik, ik, ik, ik, ik hoor net, net bij de millennials, bij sommige definities, ik kom uit 1980 en ik, toen ik begonnen met elkaar. Iedereen had het over al toen Van uh, ja, verwacht niet dat je te lang ergens moet blijven. Doe een jaar of twee, uh, doe wat dingen in je rugzak en dan ga op zoek naar een nieuwe uitdaging. Je hoeft niet te blijven. Bla bla bla. Um, maar wat ik ook geleerd heb is als je uh, een omgeving kan vinden waar je op je gemak voelt en waar de kansen liggen om gewoon te, te ontwikkelen, dan kan je echt beter blijven. Is mijn mening, omdat hoe meer je de diepte ingaat in de inhoud van het bedrijf, van de mensen die daar werken, van de productportfolio, van de markt, van de klanten. Ja, hoe makkelijker het is voor jou om, om waarde toe te voegen in het bedrijf. Dus je moet wel een balans vinden tussen gewoon stil worden en een beetje de interesse verliezen. Maar als je het nog boeiend vindt en er is nog de kans om gewoon verandering te zoeken binnen het bedrijf, is het gewoon, is gewoon echt fantastisch als je daar ergens kan blijven. En exact vind ik een van de echt de beste aspecten van ons bedrijf, er is altijd dat ruimte. Weet je, ja, je kan niet elke vijf minuten iets anders uh, kiezen om te doen, dat werkt niet, maar je mag echt komen met een plan om te zeggen van ja, dit is mijn visie, dit is wat ik interessant vind, dit zie ik als mogelijke stappen voor mij in de toekomst Dan kunnen we een plan uitwerken, zodat uh, dat ik daar kan komen. En daar, daar zijn echt mensen open voor. Ze, ze geloven ook dat het belangrijk is dat men uh, ontwikkelen binnen het bedrijf. En, en Echt tot een punt komen waar ze een serieuze waarde kunnen toevoegen. En dat is moeilijk als iedereen een jaar of twee binnenkomt en dan weggaat. En de nieuwe mensen omborden. Kost heel veel geld, is inefficiënt. Dus ja, ik, ik ben echt trots op ons bedrijf wat dat betreft, hoe we dat aanbieden. Ja, helder. Um, hey, ik wil even wat rapid-fire uh, vragen doen. Om je nog even iets beter goed, te leren. kennen. Wat is, uh, en het kan je persoonlijk of zakelijk beantwoorden. Maar het is misschien goed dat je dat eventjes uh, aangeeft. Uh, wat is je favoriete social media kanaal? Uh, telt WhatsApp mee of niet? Uh, ja, want ja, yeah, I guess so. Yeah. Ja, je ziet het soms bij de social kanalen en soms niet. En Natuurlijk is het onderdeel van Facebook. Maar als het wel uh, meetelt, zeker WhatsApp. Daar ben ik echt ja? uh, grote fan van, ja. En dat is privé, neem ik aan, of ook zakelijk? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, dit, dit, wat er ook leuk bij gezegd is... Ja, je hebt op een gegeven moment, als je daar lang bent... en, en een hele grote groep mensen ook lang bent... dan heb je steeds meer, soort, meer vrienden dan collega's op een gegeven moment. Dus je gaat, ja. we hebben gewoon veel sociaal om met elkaar dus ja. er zijn veel leuke app groups die het ook. Uh, wat gezelliger maken. Gewoon uh, Ook tijdens de werkweek. Dus dat dat is, is een hele mooie manier om gewoon. elkaar een beetje. op de hoogte te brengen van wat je aan het doen bent. Maar stomme grapjes tussendoor ook zo gezellig. Ja, helder. En uh, wat is je favoriete marketingkanaal? TV, denk ik. Ja, wauw. Ja. Waarom? je bent best wel een digital first. Uh, uh, ja, nou, ik, ik, ik moet u zeggen, dit is echt top of mind bij mij op dit moment. We zijn voor het eerst in. Uh, in heel lang weer op de televisie, als ik zeg. We hebben een campagne uh, belopen in uh, februari. Last deze week de marketing-tribune had gewoon een review gedaan. Vond het wel een mooie reclame. Dus kudos naar mijn uh, collega's op de marketingafdeling, die dat allemaal in, intern hadden bedacht. Gewoon yeah. uh, gescript en, en ontwikkeld, designed. Dus yeah. echt heel leuk. Dat uh, Peers dat ook uh, goed werk vonden. Maar het is. Ik, ik, als je het, televisie is echt een hele bijzondere medium, zeker in deze tijd, waar je denkt van hoeveel mensen stappen weg van linea en, en uh, richting de, de on-demand, uh, de Netflix's en de, de Amazons van deze wereld. Ja. Hoe kan je alsnog zorgen dat je de attention van mensen pakt mm -hmm. als je uh, een hele dure tijdslot van een paar seconden gaat inkopen? Hoe kan je zorgen dat dat waarde voor het bedrijf toevoegt en dat het echt een uh, mooie toevoeging doet aan de top van je funnel? Dus het het is nog steeds een hele mooie manier om, om brede uh, brand awareness te ontwikkelen voor je merk. Dus ik vind maar het een hele dat boeiende. Heb je dat nodig? Want jullie zijn al zo lang bezig, zo bekend. Uh, je hebt al meer dan een half miljoen klanten. Heb je, heb je dat nog nodig als uh, Exact? Ja, onze, inderdaad. Exact is wel heel erg bekend, denk ik. Maar een van onze uitdagingen is, we blijven een beetje in dat boekhoudclub van Delft-hoek zitten. En natuurlijk Exact is inmiddels veel meer dan dat. We, onze exact online uh, accounting platform is nog steeds de kern van het belangrijkste onderdeel van onze portfolio, zeg maar. Maar inmiddels hebben we veel meer aan te bieden. En onze uitdaging is niet zozeer dat men weten de exact software maakt, maar dat wij meer dan alleen financiële software hebben. En uh, de campagne die we net gedraaid hebben, is veel meer gefocust op niet alleen finance per se, maar dat over alle takken van je bedrijf, dat je cijfers op orde zijn, dat je snapt hoe je supply chain in elkaar zit of hoe je mee omgaat met je klanten of natuurlijk hoe de finances ook in elkaar zitten. Als je dat onder controle hebt, dat is hoe je echt uh, wendbaar kan zijn en tegen de uitdagingen aan uh, kunnen gaan die wel uh, die ondernemers hebben op dit moment. Ja, dus... helder. Nou lijkt me leuk om daar zo nog eventjes wat diep op in te gaan. Want jullie hebben natuurlijk een heel bijzonder blik in het MKB en daar gebeurt natuurlijk enorm veel nu. Ook uh, best wel veel pijn zit daar nu in corona, dus uh, laten we Zeker. daar straks nog even wat dieper op, op induiken. Uh, maar interessant inderdaad dat jullie ervoor kiezen om, uh, nou ja, je breinposities, dus uh, als ik het goed begrijp, heel erg, uh, ja, jullie staan bekend om, uh, om accounting software, maar jullie doen veel meer en willen ook breder gepresurpeerd worden, dus daardoor zit je tv in. Interessant. Ja, ja. Um, en natuurlijk, we, we doen niet het hele jaar door. Het, is, het, het schommelt ook qua prijs en wanneer het wel of niet interessant is om dat toe te voegen in de mix. Ja, uh, maar over de laatste periode was het wel, uh, hebben we besloten om dat wel toe te voegen. Ja, ja. De kunst is nu om goed uh, te meten en te analyseren, gewoon wat voor impact dat heeft gehad. Ja, want ik maar las maar nog uh, net wel dat uh, tv-bestedingen in Q4 uh, met 10 gedaald waren. Dus uh, wellicht kun je het ook uh, als een voordeel zien dat misschien het inkopen van uh, cent tijd goedkoper is nu. Ja, precies. Supply and ja. demand natuurlijk. Dus, uh... Ja, interessant. Hey, en uh, als laatste, rapid fire question, wat is je favoriete marketing tool? Um, uh, iets waar ik veel meer bezig ben op dit moment is uh, Google Data Studio. Dat vind ik echt heel mooi. Dus uh, daar ben ik bezig met uh, een club van onze online marketeers en uh, data analisten ...om gewoon een mooie dashboarding uh, op te zetten. We proberen echt uh, een hele diverse schalen aan marketingmetrics bij elkaar te brengen. Dat je een beetje uh, kan dat stap kan maken vanuit de, de marketing geek hoek... zeg maar ...naar de, de bredere uh, executive uh, directie blik. Dat we kunnen ook een verhaal kunnen bouwen waarbij marketing iets aan hebben, maar ook de leidinggevenden van onze organisatie ook snappen waar we mee bezig zijn. Dus ik denk dat is dat is een van de onderdelen van veel bedrijven, denk ik, waar het soms wat minder goed gaat. De marketing het lastig hebben om gewoon goed uit te leggen waar de centjes naartoe gaan en waarom het zo belangrijk is dat ze doen wat ze doen. Weet je, de, de, de bekende uitspraak over uh, I waste half my marketing budget, I just don't know which half. Ja. Ik heb het een beetje mijn missie gemaakt om gewoon weg daarvan te gaan en om te zeggen: Nou, dat, dat, dat accepteren we niet meer. We willen echt beter snappen wat we aan het doen zijn en wat het oplevert en waar we op de knopjes moeten twiddelen om gewoon nog meer uit onze geld te halen. Ja, en helder. Google Data en komt, Studio is, is echt ja, een mooi tool. tool. Ja, dus dan probeer je, zeg maar de attributie van, door de hele funnel zeg maar, te meten en bij elkaar Absoluut, te Absoluut, ja. ja. Hey, en hoe ga je TV er dan in ophangen? Ja, dat is een interessante. Dus, uh, we zijn bezig met een model waar we proberen om uh, over een langere periode de ontwikkelingen over verschillende kanalen uh, terug te koppelen aan organic performance. Dus organic kan je gewoon op meerdere manieren gewoon uh, analyseren. We hebben je branded search impressions, je hebt uh, um, verkeer naar de website, uh, wat is dan de, de, de reis door de website heen van de mensen die komen kijken. Dus we proberen echt een band te leggen. Dus wanneer maken we de investeringen in offline? En zien we dat terug gebeuren en interesse rondom de brand online. En kun, weten we dat door te trekken richting uh, de, de onderkant van de funnel. Dus daar zijn we, daar zijn we nu mee bezig. En televisie is natuurlijk heel moeilijk. Maar wat interessant is om te zien, is dat het heeft een, du een duidelijk effect. Short term, maar, maar ook langere termijn. Dat is in ieder geval wat we hopen. Je ziet, je ziet natuurlijk je ziet peaks in activiteit en brand interesse. Echt in de periode waar het gewoon live is. Um, maar dat in de periode daarna, nadat de piek weg is, dat je ziet er wordt een langzame, maar wel significante stijging in andere metrics die laten zien dat, dat de markt uh, meer actief is rondom je merk. Hallo, Louise hier. Hello Masters wordt mede mogelijk gemaakt door Hello Maas. Recent hebben we onze nieuwe tool gelanceerd, de Hello Maas Playbook. Vul je marketingdoelstellingen in en ons algoritme bouwt jouw persoonlijke marketing playbook. Je krijgt direct toegang tot geen gedoelmarketing en het beste van alles, het is gratis en vrijblijvend. Dus ga naar hellomaas.com slash playbook en creëer jouw playbook vandaag. Ja, interessant. Hey um, Richard, wat, wat is de rol precies van marketing binnen Exact? Want jij hebt ook nog uh, een tijdje een beetje op het snijvlak van marketing en sales of business development gewerkt. Um, vertel eens eventjes, uh, hoe, hoe hangt marketing uh, in jullie directie? Uh, hoe ziet jullie marketingorganisatie eruit? Ja, uh, marketing is tegenwoordig in de, in de executive committee. Dus we hebben CMO, dat is mijn baas en um, Exact is wel Echt bijzonder qua hoe wij de investeringsprofiel hebben in het bedrijf, vind ik in ieder geval. In de zin van wij investeren echt fors in mensen op marketinggebied. Dus in plaats van veel marketingbudget en dan misschien veel dingen uh, besteden, veel bureaus werken, veel adviesclubs. We hebben echt een, echt een groot uh, en mooi vind ik marketingafdeling in huis. En daar proberen we bijna de hele spectrum van marketingactiviteiten af te dekken. Uh, binnen het bedrijf. Dus we hebben alles van campaign teams, uh, we hebben concepting, designwerk, werk, uh, website specialisten, we hebben hele marketing automation en uh, tech stack uh, club die, die bezig zijn. We hebben lead developers en telemarketers in huis. We hebben een hele events team. We hebben brand specialisten. Dus wij zijn echt in staat om, om bijna alles zelf te doen. En dat is ja, uniek is een groot woord, maar wij zijn wel apart daarin. En ik vind dat ook, je ziet de, de, de vruchten daarvan. Als je kijkt op groot niveau, relatief gezien, wat voor proportie van de omzet wij investeren in marketing. Ik, dat laat zien dat het echt rendabel is om echt in mensen te investeren en in, in, in kennis en skills opbouwen intern. Dus het, het marketing marketingbudget de... inclusief overhead. Ja, ja ik vind dat wij het wel heel netjes doen het grootste deel van jullie marketingbudget gaat gewoon eigenlijk op aan, het, uh, aan de, de in-house employees. En daarnaast heb je gewoon je paid media en, uh, en je campagnebudget, ja. uh, wat jullie dan out of pocket, uh, maar ook zelf allemaal produceren of laat je dat ook nog, heb je daar nog yeah, een externe hulp dus, bij? natuurlijk. Wij, wij dan binnen de marketingorganisatie natuurlijk, ik had het over de 500.000 bedrijven die gebruik van Exact Software maken. We hebben heel erg een, een gedeelde focus over new business natuurlijk. Je moet gewoon blijven binnenkomen, maar ook we investeren echt fors in onze klantenbase. Dus customer marketing activi activiteiten hebben gewoon, uh, uh, die zitten echt hoog op het lijstje bij ons. Dus qua events, ik denk uh, in ieder geval binnen de IT-industrie, Exact Live is echt een, uh, een begrip nu. Weet je dat wij weten 6.000 mensen bij elkaar te brengen voor een dag. Ja, vorig jaar niet digitaal natuurlijk, maar de laatste 8, 9 jaar hebben we gewoon de jaarbeurs of hooi uh, uh, volgepropt met accountants en resellers en klanten en uh, de hele ecosystem van Exact. Dus dat is natuurlijk een, een hele grote undertaking, dat regelen wij wel in huis met onze events team. Wij uh, draaien demodagen, we hebben een hele complete en complexe campagneplanning waarbij we de, uh, de verbeteringen en de... Uh, de, de, de add-ons en de nieuwe dingen die we hebben gedaan in de producten zelf, dat we dat naar de klanten toe brengen. Dus dat is ook enorm belangrijk. Wij, wij draaien een release programma, vier keer per jaar of drie keer per jaar soms, waar we laten zien wat, wat, wat zijn de investeringen in de portfolio waar de klanten van plezier gaan hebben in de komende periode. Ook een geheel grote ondertekening. Dus dat, dat is één groep activiteiten die vraagt veel tijd en energie. En aan de andere kant, we hebben twee teams die alleen maar bezig zijn met lead generatie. Um, dus die uh, werken, dat zijn online performance specialisten, maar ook content specialisten die kunnen campagnes bedenken, creëren, loslaten, managen, analyseren um, en zorgen dat uh, over de, de, zowel de organic als de paid kanalen genoeg leads binnenkomen uh, yeah, voor de lead wilde. development team, die dan pakken ze op, warmen ze op, ontwikkelen ze verder en uh, geven ze door naar onze vrienden in sales. Yeah. En Het daarnaast hebben we ook gewoon... een brandafdeling die bezig ah. is met de televisie en de radio. Uh, ja, en de concept okay. wat hoger in de er, funnel, uh, yeah. om te zorgen dat uh, de lead generation teams worden dan ook gevoed door uh, verhoogde awareness en interesse in de markt. En als je dan terug zou brengen naar One Metric That Matters, is dat dan MQL's voor jullie als marketeers? Nou, natuurlijk, wat heel erg belangrijk is dat de pipeline wordt gevoeld, daar, daar doen we het voor. Um, maar als je het aan mij vraagt. Ik weet niet of onze CCO het, het daarmee eens is, maar ik vind organic performance echt waar het om gaat. Dus natuurlijk, hoe meer mensen je naar je toe kan brengen, die echt ja. actief oriënteren rond je brand, dat heeft echt een significante impact op je total CPL. Ja. Dus de meer mensen die je kan enthousiaseren over je brand, over je brand story en naar ze toe komen, ja. en hoe meer je kan zien dat organic share ontwikkelt. Je gaat ja. altijd page leads uh, moeten binnenhaken. Dat is onderdeel van het spel. Ja. Maar het is die organic share die voor mij bepaalt hoe succesvol je bent als marketingorganisatie. Marketing ja, helder. Hey, we hebben heel vaak uh, B2C bedrijven bij de Hello Masters podcast. Uh, maar B2B marketing uh, is natuurlijk een soort van ander trucje. Daar uh, ben jij uh, nou ja, na elf jaar we exact uh, heel ervaren in. Kun jij uh, even kort en bondig twee of drie uh, ja, B2B SaaS uh, strategieën uitleggen? Ik denk misschien het allerbelangrijkste is... Ga niet alleen maar hunten, onder in de funnel. Wees bereid om gewoon te investeren door de hele funnel. Dus ja. precies de discussie waar we het net over hadden van oké, okay, hoe kan je dan echt tonen dat je brand investments helpen en dat het niet weggegooid geld is en dat het, dat het echt nodig is om te zorgen dat je genoeg leads binnenkrijgt. Ja. Je, je kan heel makkelijk in een patroon vallen waarbij je alleen maar via performance alle leads opkopen uh, wat te vinden zijn in de markt. Natuurlijk. Nou, ja.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 drukken. Ja. Dus durf, durf te investeren in content. Zorg dat je gewoon een, een goed verhaallijn hebt over wie je bent, waarom je uh, er bent voor de klanten, wat ze van jou kunnen verwachten, hoe je de markt aankijkt, hoe je je concurrenten aankijkt. Weet je dat, ja. dat je dat verhaal hebt, dat men mm -hmm. een gevoel hebben van wie je bent en wat je te bieden hebt en dat ze ja. dat aantrekkingskracht staat. Dus dat is uiteindelijk wat je nodig hebt om je total marketing spend omlaag. Ja, en is het dan storytelling of is het dan productontwikkeling? Als je, hè, dat is natuurlijk voor, vooral voor start-ups heel belangrijk, dat je gewoon een product hebt wat onderscheidend is. Dat is vaak de reden waarom je tractie hebt. En jullie hebben natuurlijk al een product wat uh, al jarenlang uh, bestaat. Uh, en je hebt ook wel concurrenten die van links en rechts komen, die veel jonger zijn en wellicht uh, sneller productontwikkeling kunnen doen. Hoe belangrijk is het product zeg maar in jullie marketingmix? Nou, product is wel heel erg belangrijk uh, voor ons in ieder geval. Uh, en met name uh, omdat, als je het vrij plat kijkt, business software, zeker accounting software, is wel een commodity markt. Er zijn zoveel spelers die ongeveer dezelfde ding doen. Weet je, boekhouding is boekhouding. Dus als iedereen ongeveer hetzelfde ding aanbiedt, dan, ja, dan kies je voor het goedkoopste. Dat is een commodity markets werken. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om uit te leggen waarom uh, eigenlijk niet in de community market spelen. En waarom als je voor exact kiest, dan uh, geef je je geld aan iets iets die biedt een niveau van waarde aan dat de, de anderen niet kunnen aanbieden. Ja, en hoe belangrijk is daar community in? Hè? Want jullie hebben natuurlijk uh, een half miljoen uh, gebruikers, echt veel, en blijft consistent groeien. Uh, jullie organiseren uh, altijd zo'n heel mooi event, uh, Exact Live waar uh, ook veel geïnvesteerd wordt in goede sprekers, goede entertainment. Volgens mij ben jij ook de master of ceremony bij, uh, bij die event. Ja, ja ik max wel eens verstappen. Gedaan, ja. Uh, <laughs> ja, max verstappen was natuurlijk een belangrijke en aantrekkelijke iemand om, om daar ook te hebben, omdat jullie die jarenlang gesponsord hebben. Uh, vert, vertel eens even over de rol van. Ik heb eigenlijk twee vragen. Even de rol van community en dan bijvoorbeeld door events. en, en daarnaast een vraag van hoe kun je zeg maar. Uh, retentie- en referralprogramma's opzetten met uh, zo'n grote groep uh, van, van loyale klanten? Ja, ik, ik denk community is enorm belangrijk. Dat is wat je nodig hebt om weg van de commodity positionering te gaan. Dus ja. als je zegt van oké, okay, ja, wij hebben een product, het doet ongeveer wat alle andere producten in de markt doen. Dan moet je kunnen bewijzen dat het eigenlijk waarde creëert voor je klanten op een, op een andere manier dan, dan hoe de concurrenten dat doen. En ja, we kunnen allemaal roepen, à la WC-eend, uh, die van ons is beter, je moet gewoon kopen. Maar dat is, dat is niet heel geloofwaardig wat mij betreft. Wij kunnen feitelijk uitleggen wat je van ons kan verwachten in onze dienstverleningen van onze producten. Maar het is op het moment dat de accountants of de MKB's die onze software gebruiken bereid zijn om hun verhaal te vertellen. Van oké, okay, ja, ik heb gekozen voor Exact. En, daarom, en, en dit is waarom ik nu bij Exact blijf. Omdat dit is wat ze voor mij betekenen als uh, ondernemer of als accountant. En natuurlijk het feit dat je iedereen bij elkaar kan brengen voor een dag... Hopelijk uh, uh, weer uh, eind dit jaar of misschien begin volgend jaar kunnen we dat nog een keer doen. Uh, face to face. Digitale events zijn leuk, maar ik denk dat men ook behoefte hebben aan elkaar uh, even zien, even snuffelen. <laughs> dus um, nou, dat, dat je dat ecosysteem bij elkaar kan brengen voor een dag. En dat men de kans hebben om met elkaar te praten over ervaringen. Om echt te zien hoe zij bepaalde dingen doen. Ondernemers uh, die vinden het heel fijn om met elkaar uh, uh, in gesprek uh, te gaan over hoe het zit met het bedrijf en hoe zij dingen georganiseerd hebben en hoe zit het met je proces van dit of dat en hoe, hoe pak je dit op. En dat is een enorm belangrijk onderdeel van onze storytelling, dat wij zorgen dat dat, dat verhaal van de markt verrijkt onze meer statische omschrijvingen van, van hoe de producten zelf werken. Dan, dat moet je wel doen, maar dat, dat geeft de kleur. Ja, inderdaad. Hé, hey, en uh, we gaan ook nog even over CMO's praten. Hè? Want er zijn een aantal, uh, je zei net van, uh, jullie hebben voor het eerst, volgens mij, nu van een tweede keer echt een chief marketing officer, toch? Bij exact Ja, yeah, dus John Dillon is onze uh, marketing chief. Ja, hij is de, de eerste CMO. Dus we hebben wel marketing uh, directeuren gehad in het verleden. Het bedrijf was iets anders ingericht. Dus we hadden business units. En dan business units hadden eigen management teams. En daar waren Mar marketing directeuren onderdelen van. Dus marketing is altijd... ...heeft hoog gezeten in het bedrijf, maar dit was de eerste CMO-appointment. Uh, Hoe regel jij je marketingoperatie? Bouw je een volledig in-house team? Of huur je één of meerdere marketing-agencies? Wij bij Hellomaas hebben een nieuwe optie gelanceerd, het Hellomaas Flex Team. Direct toegang tot marketing freelancers die meedenken en doen wanneer jij dat nodig hebt. Wij regelen jouw Flex Team uit onze pool van 400 top marketing experts. Ga naar slash Flex Team en bouw je Flex Team. Ja, helder. Hey, en wat vind jij.? Um... En dat is interessant dat je natuurlijk in twee verschillende operating models hebt gewerkt. Wat is volgens jou echt de primaire rol van een Chief Marketing Officer? Ja, uh, nou, hij heeft veel op zijn boord, volgens mij. Um, aan de ene hand uh, natuurlijk leiding geven aan de hele marketingclub is heel erg belangrijk. En mm -hmm. um, wat daarin, weet je, marketing is, is echt een, een, een spelletje van specialisten geworden. Dus hij heeft een hele grote team met heel veel mensen die expert zijn op verschillende gebieden. Ja. Dus hij moet een structuur creëren daar waar hij controle heeft en overzicht. Yeah. Maar dat iedereen de ruimte heeft om lekker zijn ding te doen. Dus hij kan niet expert zijn in alles van uh, Google Display Marketing tot uh, events organiseren. Dus de, yeah. dat heeft hij ook niet de behoefte om dat te hebben of dat te doen. Dus het is gewoon de structuur creëren waarbij iedereen de ruimte heeft om gewoon waarde te creëren en hun ding te doen. Yeah. Maar tegelijkertijd dat hij nog een oog kan houden op, ja, wat zijn de core metrics? Uh, leveren we zoals we zouden moeten uh, leveren? Gaat de customer base ontwikkeling goed? Komen er genoeg leads binnen? Hoe is de brand? Ja, dus dat is complex. Maar dan tegelijkertijd, dan moet hij gewoon ook een hele sterke relatie hebben met de uh, chef van de commercial organization, onze CCO. Dat, ja. Dus die moet samen optrekken om, oké, okay, hoe, hoe komen we uit? Het is de behoefte qua omzet. Uh, uh, we hebben het budget van, uh, van de CFO. Hoe gaan we de marketing inrichten? Dat het sales genoeg hebben. Ja. En natuurlijk de klassieke spanning tussen marketing en sales van... Uh, ja, uh, sales and lazy marketing deliver rubbish leads. Weet je, nou, nou, dat, dat moet niet ontstaan. Er moet gewoon een, een gezonde spanning zijn, maar respect en een, en een geloof dat, dat het samen gedaan wordt en dat iedereen gewoon uh, uh, een gelijkwaardige contributie aanleeft. Dus ook de verantwoordelijkheid van de CMO ja. om te zorgen dat daar relatie goed in staat uh, blijft. Ja, helder. Um, nou, we hebben heel veel gehoord over Exact, over jou. Um, ik, wij vinden het ook altijd wel leuk om uh, nog even met twee vragen te, te eindigen. Um, we hebben een soort van Hello Book Lab en dan hoef je niet te verzieken uh, over het een boek te zijn, maar we vinden het leuk om eventjes uh, uh, van jou te horen wat je inspireert. Hè? Want uiteindelijk marketing is een, uh, een vak bij uitstek voor mensen die uh, uh, ja, curious zijn, die vaak uh, uh, ja, toch nieuwe dingen willen ontdekken. Uh, dus welk boek of, of podcast of uh, nou ja, Netflix show uh, heb jij recentelijk uh, gelezen, gehoord of gezien uh, die je zou aanbevelen aan, uh, aan de luisteraars? Nou, ik denk als je het over een, uh, een businessboek hebt, wat ik uh, met mijn team vorig jaar heb gedaan, ik heb ze allemaal de Lean Startup gekocht en gezegd van neem hem gewoon mee op zomervakantie. Sorry dat je een beetje thuiswerk raakt, maar lees dit, het ga je echt helpen. Um, en ik, ik vind dat um, ja, het is niet een heel makkelijk boek om te lezen, maar als je de moeite neemt om het te doen, het geeft je wel een andere manier van denken over hoe marketing zou georganiseerd kunnen worden. Dus dat, dat, de, de, de kern van dat boek gaat over gewoon ondernemerschap. En dat is wat ik vind dat de marketingafdeling moet hebben tegenwoordig. Bereid zijn om gewoon te proberen, uh, te testen, te falen en niet met het gewicht van dat misgelukte poging rondlopen, maar zeggen van oké, okay, dat was wat het was en we gaan door. En wat hebben we geleerd? En uh, dat, dat je blijft in een beetje credence van proberen, maar wel snelheid. Dat is waar het om gaat. Weet je, dingen veranderen zo snel nu. De marketingafdeling moet wel bereid zijn om te zeggen van oké, okay, we gaan niet te lang hangen in allemaal ingewikkelde plannen die wij gewoon maanden met elkaar hebben gewoon in een powerpoint geplakt. Maar we gaan zien wat we zien en we gaan even proberen en we kijken hoe het gaat. En we moeten altijd de call metrics in de gaten houden. We moeten altijd weten wat de resultaten zijn, wat de impact is van wat we aan het doen zijn. Maar we moeten gewoon bereid zijn om gewoon snel te handelen, om wendbaar te zijn, om flexibel, flexibel te blijven. En dat, dat vind ik wel een mooi boek om als een soort introductie tot dat onderwerp, als men niet uh, contact hebben gehad met Agile als, uh, als concept. Ja, helder. Hey, en wat als laatste vraag? Wat is het? Um... Nou ja, beste advies voor je carrière wat je hebt gekregen. Hè? Want je bent, uh, nou ja, je hebt in je twinties zeg maar, veel gereisd. Uh, uh, ik trouwens ook, alleen niet zo lang als jij. Maar ik, ik, ja, ik vind dat ook echt, als je in twinties bent, is het belangrijk om tijd te nemen om uh, jezelf in de wereld te ontdekken. Uh, dat heb jij zeker uh, met heel veel enthousiasme gedaan. dat uh, ja, ja, is te ook... veel, maar... Nou ja, ja dat, dat is aan jou natuurlijk. Maar uh, als je, zeg maar... Uh, uh, ja, mensen die uh, jong in je team zitten, bijvoorbeeld. Wat voor advies zou je hun geven om een, uh, om, om gewoon een succesvolle loopbaan uh, te, te creëren voor zichzelf? Ja, het is. Ik denk, het, het, heeft, het heeft, wel te maken met waar men uiteindelijk naartoe willen. Ik denk iedereen die de ambitie heeft om, je hebt mensen die echt in een vak willen verder specialiseren en die willen gewoon de autoriteit zijn op een bepaald gebied. Prima, dan gaan we vol gas in en lees alles wat je kan vinden en daag jezelf uit om te kijken hoe, hoe andere mensen het doen. Prima. Ik denk voor de mensen die ambitie hebben, die, die willen groeien misschien iets meer richting management en, en leiderschap in het bedrijf en een iets bredere blik. Het beste advies wat ik heb gehad is gewoon zorg dat je uh, uh, weet de taal van sales te spreken. Dus ga op pad met sales, maak vrienden met sales. Ga even kijken wat ze doen met de leads en als ze het niet goed vinden, ja, waarom vinden ze het niet goed en zorg dat je daar gewoon een relatie mee hebt, dat je kan aan tafel zitten met sales en gewoon op dezelfde manier over onderwerpen praten en elkaar goed begrijpen. Dus waar, in bedrijven waar sales en marketing niet goed op pad of niet samen door doorheen kunnen, daar gaat het mis, omdat die moeten allebei heel veel uh, van elkaar kunnen leren, zeker in de B2B omgeving. Het moet, het moet samen gedaan worden, dus stop de tijd in. Ja, goed advies. Ja, we hebben ook veel uh, CMO's gehad die ook uh, ja, in B2B, B2C, maar vooral ook uh, in meer online uh, en e-commerce omgevingen leiding geven. En die, ja, je ziet echt een hele snelle trend dat uh, de rol van de CMO gewoon vaak ook een uh, combinatie is met CCO. Uh, en dat je vooral die hele keten, zeg maar, uh, zelfs soms uh, tot productmarketing erbij, uh, uh, dat je gewoon ziet dat die rol veel strategischer gaat worden. En dat het uiteindelijk wel gaat om. Ja, uh, metrics te kunnen laten zien door de hele funnel heen. Uh, dus uh, nou ja, mooi verhaal ook van jou Richard. Uh, leuk om te horen gewoon vanuit de praktijk ook. Hoe je allerlei dingen samenbrengt. Uh, ja, en ook je, dat je toch ondanks een heel uh, enerverend landschap ervoor gekozen hebt om uh, nou, trouw te blijven bij het bedrijf waar je je carrière mooi op kunt groeien. Dus dankjewel voor al je insights en, uh, en openheid. Nou, graag gedaan.